Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog. Een belangrijke sleutel om God te verheerlijken is om onze tong te beheersen. In Psalm 50, vers 23 staat... Wie een dank overbrengt, geeft mij alle eer. Wat zou er gebeuren als je iedere dag je mond aan God zou geven... zodat alleen Gods dienstige woorden over je lippen zouden komen... En dan heb ik het niet alleen over lofprijzing en aanbidding tijdens je stille tijd met God of het uitspreken van positieve en bemoedigende woorden over jezelf. De gezondheid van jouw relaties is afhankelijk van hoe jij met en over anderen spreekt. In Psalm 34 vers 14 staat, Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog. Lieg jij tegen anderen? Beledig je hen of spreek je kwaad over hen? Of spreek je woorden van redding en bemoediging die vreugde brengen aan iedereen die je ontmoet? Geef je mond aan God en gebruik het alleen voor hetgeen hem behaagt. Lofprijzing en aanbidding, onderricht en bemoediging en dankbetuiging. Plaats je lippen elke ochtend op het altaar. Geef je mond aan God door zijn volgend woord te bidden. Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Zie Psalm 51, vers 17. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal u loven en danken.